2 januari beginnen we met het waterspel. Nou, wat is het waterspel? Dat bepaal je helemaal zelf. Iets anderhalf jaar geleden heb ik 50 dagen gewatervast. En dat vond ik een hele bijzondere ervaring. Om gewoon echt te kunnen voelen van hé, hey, ik uh, besta en ik voel ongelooflijk veel kracht. En ik heb echt helemaal niks nodig. Nou, het is met het waterspel niet de bedoeling, ook voor mezelf niet, om dat te evenaren. Maar het is vooral de bedoeling om te spelen uh, met dat wij mee wil spelen. En dat kan van alles zijn. Ja, dus je kunt, uh, ja, los van het feit of je nu wel of niet meedoet aan die feestdagen, hebben we, ja, wel als, zitten we wel in een groot collectief die er allemaal aan meedoen. En zelf vind ik het in ieder geval heel prettig om uh, uh, ja, na december echt even lekker uh, mezelf te schonen. Uh, en in de eerste plaats doe ik dat dan, vind ik dat fijn om dat met een darmreinigingskuur te doen, vanmorgen is nu. Die, daar ben ik toen destijds ook de 50 dagen mee begonnen. En, uh, dat is een, uh, ik heb hem toen drie dagen gedaan. En dat is een kuur waarmee de biofilm in de darm loslaat. En de biofilm is een uh, dun laagje uh, in, of een dikker laagje in je darm. Die uh, eigenlijk allemaal etensresten uh, bevat. En die allemaal aankoeken en die er ook niet meer uitgaan. En dat voorkomt dat je darmen alle voedingsstoffen uit je eten kunnen opnemen. En met de darmreinigingskuur uh, is er door allerlei fermentatieprocessen een, uh, uh, ja, een aantal poeders in combinatie met elkaar gevonden. Die zorgen ervoor dat die loslaten dat die biofilm, zo heet dat, dat die er dan uitkomt. Nou, dat is uh, dan komt er letterlijk een hoop oude shit uit, en dan kan je vertellen dat is heerlijk om los te laten. Ruikt iets minder heerlijk op de wc, maar goed, daar hebben we luchtverfrissen voor. En los van het feit of je dat nu wel gaat of niet gaat doen, is de uitnodiging om te spelen met dat wij mee wil spelen. En dus wil je uh, of je uh, even een tijdje zou willen uh, sap vasten of soep vasten of uh, meedoen willen doen op water, uh, of uh, dat je voor jezelf wil minderen met suiker, of geen vlees eten, of met een andere verslaving als alcohol of roken stoppen. Uh, en de bedoeling zeg maar, uh, van het waterspel is om je eigen water tot rust en zuiverheid en klaarheid te brengen. Dus waar water door allerlei uh, in je eigen systeem... Uh, troebel is door uh, verslaving of gewoonte of ja, toch niet zo'n geweldige voeding. En die is ook gewoon heel lastig te krijgen hier. Uh, is het waterspel een uitnodiging om te spelen. Uh, zodat je eigen water uh, weer zuiver wordt van binnen. De wijze Griekse geneesheer Hippocrates deed 2500 jaar geleden de volgende uitspraak. Alle ziektes beginnen in de darmen. Praktisch ieder mens in de westerse maatschappij heeft vervuilde darmen. Dit komt onder andere door gebruik van antibiotica, suiker, alcohol, ongezonde vetten en andere verkeerde voedingsgewoonten. Hierdoor krijgen slechte bacteriën de overhand. Ze zich aan de darmwand en vormen een giftige slijmlaag, een zogenaamd biofilm. Doordat de biofilm zich aan de darmwand hecht, droogt deze uit en raakt ontstoken. Voedingsstoffen worden hierdoor niet goed meer opgenomen. Door het nemen van onze maaltijd vervangende shakes wordt je darmflora weer gereset. Een van de belangrijkste ingrediënten in het product is de speciaal gefermenteerde vezel van de bast van de oliepalmboom. Deze vezel heeft de unieke werking dat hij doordringt in de biofilm en samen met de overige vezels vocht opneemt, waardoor de biofilm opzwelt. Nog belangrijker is dat hierdoor ook de darmwand weer wordt bevochtigd, waardoor de biofilm loslaat en deze eruit glibberd. De overige ingrediënten bestaan uit onder andere 18 aminozuren, 7 verschillende plantenextracten, vitamine en mineralen. Deze helpen de darmwand zich weer te herstellen. Het product reinigt niet alleen op lichaamsvriendelijke en effectieve wijze het gehele darmstelsel, het is ook zeer gemakkelijk te gebruiken. Een kuur bestaat uit 3, 6 of 12 dagen. Per dag drink je 7 shakes. Deze zijn handig per dag verpakt. Je doet de inhoud van een zakje in een shaker, schud drie keer en klaar om op te drinken. Het product bevat voldoende voedingsstoffen zodat je ernaast niets hoeft te eten. Wel zo makkelijk. Voor optimale werking is het belangrijk voldoende water te drinken tussen de shakes door. Ja, we hebben eigenlijk met alle vrij weinig besef hè? Want, uh, dat we uit zoveel water bestaan. En uh, hoe zich dat verhoudt tot de rest van ons uh, fysiek. En uh, wat de kwaliteit is van dat water. En hm, hoe dat ook zou kunnen zijn. Ja, er wordt eigenlijk uh, altijd gezegd dat we voor, uh, nou wat is dit, het, pakweg 70% uit water bestaan. Dat is dan uh, wetenschappelijk bewezen, neem ik aan. Ik hou het allemaal niet zo bij, maar dat hoor ik eigenlijk pas sinds die eigen dag, dat percentage. En um, zelf heb ik het gevoel dat dat uh, niet helemaal klopt. Ik denk dat het uh, nog wel groter is eigenlijk. En sowieso niet echt een percentage uit te drukken. En, uh, dus we leren al heel gauw ons innerlijk water te duiden langs, ja, langs een getal. Of langs een gevoel. En het is maar al te vaak van buitenaf aangepraat en uh, ingezet. Terwijl wat weten we er nu eigenlijk van? Ja, dus, uh, we kijken dan naar andere mensen of we lezen een boek uh, over iemand die de innerlijke mens heeft bestudeerd of we kijken eens naar voeding. En uh, dat geeft ons dan allemaal raadgevingen en aanwijzingen. Maar wat je persoonlijk als mens daarvan weet, hoe je daar echt mee in verbinding staat, of komt of bent, dat is denk ik voor heel veel mensen gewoon een raadsel. Niet zo'n kleintje ook. En het wordt uh, ja. Te pas en te onpas vergeleken met het water om ons heen. Nou, dat geeft niet heel veel hoop momenteel. We zien hoe uh, de wateren uh, uh, eruit zien, hoe vervuild en uh, ja, aangetast. Uh, is, is, is een hele wezenlijke vraag hoe wij er dus van binnen eruit zien. Uh, is dat dan zo binnen, zo buiten? Zijn wij van binnen ook uh, in die staat van zijn beland? Nou, dat is wel iets om, uh, om ons zorgen over te maken. Dus een waterspeel is eigenlijk ook bedoeld, zoals we hem bedacht hebben, om het speelse element er in de eerste plaats weer eens in te brengen. En het speelse element begint in mijn beleving altijd met uh, bij jezelf voelen. <coughs> eh, waar je dus uh, uh, verstarring hebt en uh, waar de stroom niet meer lekker stroomt. Want waar het niet lekker stroomt, de water, of het nou in je of buiten je is, uh, daar uh, is het speelse in de eigenheid een beetje verdwenen. Dus dat, um, dat verklaart ook de titel Waterspel. En zelf uh, heb ik daar geen vast online mijn beeld bij, van wat het voor mij zou moeten inhouden. Ik heb ook nooit uh, heel lang gewatervast. Maar ik vind het wel heel intrigerend om me daarop af te stemmen en uh, uh, gewoon eens te voelen. Hè, waar. Um, waar water eigenlijk over gaat en ook waar het ophoudt. Dat is nog het meest interessant, waar dus de mens zegt dat het ophoudt met water zijn en waar het vaste materie wordt, is dat zo en hoe ziet dat eruit, hoe ziet die overgang eruit? Je nou, zit natuurlijk zelf in die overgang uh, fysiek, uh, tijdens geboorte en, uh, en overgaan, wat ze hier sterven noemen. En. Uh, ja, hoe verhoudt zich dat allemaal tot elkaar? Dat vind ik, uh, vind ik heel wezenlijk. En hoe kunnen we daarin nou een beetje, een beetje lol ook hebben met elkaar? He? <lacht> hebben, we, <lacht> hebben we eigenlijk bijna nooit. Hallo! Die <lacht> kijkwaarschuwendjes. Jullie zullen natuurlijk weten wie wij zijn! <lacht> ja! Dat zullen we nu bekendmaken! <lacht> <lacht> ja! Ik wil wat zeggen! Oh, je wat wil? Je wil wat zeggen. Ik heb een heel schema, Ik moet allemaal dingen voorlezen! Nou ja, water draagt natuurlijk iets heel tijdloos in zich, net als spelen. Maar toch hebben we er maar gewoon een tijd aan gekoppeld. Dus 2 januari, dan beginnen we. Misschien het leuk als jij mee speelt.